Hey jonge kind professional, ben jij ook altijd op zoek naar aanbod en inspiratie voor het jonge kind en omarm je de regio-benadering, dan is deze studiereis wellicht iets voor jou. We gaan naar het kleurrijke Italië en daar kijken we natuurlijk naar de drie pedagogen. We gaan op bezoek bij het regio-center en we laten ons inspireren door de ruimte en door de omgeving. En als adviseur ga ik mee, zodat jij de theorie letterlijk kan vertalen naar jouw huidige praktijk. Ga je mee op zoek naar de 100 talen in Italië en meld je je aan voor de studiereis? Wellicht zien we elkaar in Italië.